Ja, jongens, we zijn bijna klaar, jongen. En hallo mensen van Movies. Leuk, dat jullie kijken bij een nieuwe video van Movies. Ja, fijn. En het is de Q&A en... Q&A shit en zo. En zo, ik veel nee. Dat weet ik niet. We gaan een Q&A maken en uh, dat, uh, ja, dit is Max, zijn kanaal is uh, NL YouTubers, nog wel eens. Ja, nee, het is gewoon NL YouTubers, je zei het in één keer. Oké, okay. je kunt erop klikken en anders Check als je op je mobiel kijkt, dan uh, kun je daarop klikken, daar staat een linkje in de beschrijving. En dan nou, je moet je zeker abonneren. Deze pagina is niet beschikbaar. En, uh, we gaan een Q&A doen, by the way. Had hij ook een paar keer gezegd, maar. Nee, dan gaan wij beginnen met de eerste vraag. The Nice Dynamite, wat vind jij van TND? The Nice Dynamite um, is een prima kanaal. Maar je moet wel van gamen houden. Waar ik ook niet meer zoveel van houden. Oké. Okay. Nou ik vind het eigenlijk, nou weet je, ik vind het. Ja, ze hebben in het begin hebben ze een intro laten zien die ze nooit meer gebruiken. Uh -huh. Volgens mij. En ze starten in een keer een video en dan zeggen ze hallo. En dan gaan ze bijvoorbeeld de video's bij hier. Ja, dit trouwens Miguel. Want ik ken die mensen van TND. Um, hij ook. En Sam en Miguel. En Dat zijn dus Sam en Miguel. En uh, Stijn zit daar tegenwoordig ook bijna altijd in. Um, zet je audio van je microfoon hard en je achtergrondmuziek zacht. Farah Sabouri, iemand uit mijn klas, uh, wie haat jij het meest uit je klas? Je moeder. Um, ik. Usger. Dus ik en dat is een Turk, en daar ga ik geen hele verhaal bij vertellen. Ik ha ik haat Turken niet, wel Duitsers. Pff, en jij. Oh my god. Ik dacht niet dat ik met een normale jongen aan het opnemen was. Oscar van de Gel, Ja, nou, of Gel, maar dat klinkt zo raar, Oscar ja. van de Gel. Maar in ieder geval, van plan samen te werken met andere YouTubers, doe ik ook met deze YouTuber. En uh, voor de rest zou ik zeker nog met andere YouTubers willen samenwerken. Maar uh, ja, ga ik zeker doen. Uh, Bart, hou er weg. Wat wil je bereiken met YouTube? Nou, antwoord. YouTube Money's. De Wait's zelf. Nou, nou, het liefst wil ik gewoon um, het plezier, dat mensen de plezier hebben, de plezier in hebben om jouw video's te bekijken. Al hebben ze dat niet, dan heb ik pech en dan maak ik slechte video's. Ik heb nu nog, nu nog, hè? Nu nog het idee dat ze het uh, leuk vinden om mijn video's te kijken. Uh, dus daarom, uh, ja, ik heb ook uh, laatst zelf 50 abonnees gehaald. Volgende vraag, Job Willemsen. Hoe doe je dat met de green screen? Nou, een witte achtergrond of het met dezelfde kleur, andere kleuren aan. En uh, die kleur wat de achtergrond is, verwijderen en een plaatje erop zetten. Klaar, bam. Bam! Zo moeilijk is het niet, mensen. Nee. Mustafa, Odin ofzo. Wat is het domste wat je ooit hebt gedaan? Ja, met, het, met nick doe ik niet. En dan zout en ijs, dat is echt verschrikkelijk. Moet je nooit doen. Ik heb een maand lang. Doe het maar met deel. Dat is nog erger. <laughs> dat weet ik toch ook wel. Wat is het domste wat jij ooit hebt gedaan? Ik heb. Eh, uh, nou ja, ik denk op zich random video deel 4 maken. Yeah. Nou ja, ik heb het dus zeg maar gedaan, het was gewoon een kaartspel of zo en dan, of ik moest uh, drinken of zo nee ik moest een heel glas cola of zo in één keer over slokken of hij moet zijn hele mond vol proppen met popcorn vier keer. Uiteindelijk had ik gewonnen en hij, dus ik dronk hem voor de helft op en hij heeft één keer popcorn in zijn mond gedaan. Zindelijk. Volgende vraag. Real, real dinges, van van mijn neef. Real Chrissy um, Bill. Ja. Uh, waar komt de naam in Movies vandaan? De J staat voor mijn naam en Movies voor de video's die ik maak. Uh, volgende vraag, uh, stel je me voor. Ik right? zoe.zoe.chia.rax uh, vraagt wat is het raarste wat je ooit hebt gedaan? Nou, wat is het raarste wat je ooit hebt gedaan? Mijn video deel van maken. Het raarste wat ik ooit heb gedaan is begonnen is te gaan beginnen met GMNL. Voor de mensen die, die nog kennen, GMNL. Um, dat yes. was best pittig raar. Al die video's waren best raar, maar wel leuk raar, vond ik zo. Oh my god. Moet je Derpy Derp speeltijd zien. Wat de melk doe jij? Nou, uh, ik ben aan het spelen. Die was van niet niet Thaai. Oh, ja. zet je hem in de beschrijving? Ja. Als die die nog heeft dan wel, ja. Ja, nou, hij heeft hem nog, denk ik. Oké, okay, volgende vraag van Zoe en uh, het ding is hetzelfde. Hoe ben je begonnen met YouTube? Net komt omdat ik en Nick wouden de game opnemen, maar daarvoor moest je account hebben. En origineel is hier movie samen met Nick begonnen. Maar Nick ging toen voor zichzelf beginnen en Nick is niet verder gegaan. Die heeft tot de 40 abonnees gehaald en ik ben nu bij de 64. En uh, goed. Oké, okay, nog een vraag van Xxoi. Uh, uh, naam. Ben ik je grootste fan? Nee, doe het. xx.r.r. Wat vind je van als in je uh, uh, je classmate? Een topmeid. Larsfi. Larslaagstreepje. Vitesse. Kutclub. Ik weet niks. Uh, ik weet niks. Oh. Wow. En Mr. Cookie, mijn broer, wat doe je het liefst behalve YouTube? Wow. Ik, uh, ik uh, denk uh, de dansen. Breakdance. Ja, breakdance. Ini, laagstreepje, kusjes, met dus die exes. Hoe lang doe je al je movies? Ik doe het volgens mij. Hoe lang doet dat al? 4 augustus 2013. Dat is twee jaar. Twee jaar. Oh shit, nu doen we dan best lang. Uh, de, de volgende vraag. Ini, ook dezelfde. Herkennen veel mensen hier? Ligt er uh, aan wat jij film doet. Uh, ik ben in inderdaad volgens mij vier keer herkend. Hé, ben jij van je movies? Nee, want ik jij nog maar. Oké, Ajax T. Ajax, Niels. Wie stinkt het meest uit onze klas? Hé, hey, ik heb mijn dertig nodig. Ja, jongens, we zijn bijna klaar, jongen. Dames en heren, dit is Stijn. Hé, hé, hé. Ja, Niels, jij stinkt zo. Ga je nog? ooit met bekende youtubers samenwerken. Maar ik denk uh, dat ik best wel, uh, als ik later, ik denk ergens in 18 of zo, uh, dan contact op ga nemen met bekende youtubers en dan proberen samen te werken. Maar nu nog niet. Nee, nou, dit, wa dit was de QA voor vandaag. En dan uh, uh, gaan we afscheid nemen van Max. En dan uh, zeg ik, uh, vonden jullie deze video leggen Ga naar een blauw duimpje. Abonneer. ik jullie de volgende keer weer. En uh, ja.